Loket bijstand voor zelfstandige, gemeente Ede. U bent ondernemer. U werkt hard en u doet alles voor uw bedrijf. Is uw bedrijf gezond of maakt u zich daar zorgen over? Of ligt u wakker omdat u niet meer weet hoe het verder moet? Kom bij ons langs. Samen kijken wij hoe wij u en uw bedrijf kunnen helpen. Wacht niet tot het te laat is. Kunt u uw rekeningen niet betalen en heeft u niet genoeg inkomen om van te leven? Dan kunnen wij u misschien helpen. Samen kijken wij of u tijdelijke maandelijkse financiële ondersteuning kunt krijgen. Heeft u dringend behoefte aan bedrijfskapitaal? Dan verstrekken wij misschien wel een krediet. Bent u ondernemer en geboren voor 1 januari 1960? Dan zijn er voor u bijzondere regelingen waarmee u uw bedrijf kunt voortzetten. Gaat u stoppen met uw bedrijf en bent u 55 jaar of ouder? Zorg dan dat u op tijd uw IOAZ-uitkering aanvraagt. Heeft u vragen? Bel 140318. U bent zelfstandige, maar dat betekent niet dat u er alleen voor staat.